Welkom bij Pulse Model Twengstof. Vandaag een aflevering over digitaal rijden. Ik begin met een korte uitleg over de techniek achter digitaal rijden en het verschil met analoog. Ik laat zien wat een controller en een decoder is. Daarna laat ik zien hoe je zo'n decoder plaatst in een voorbereide locomotief of een locomotief zonder voorbereiding. En als laatste laat ik zien hoe je een decoder programmeert. Ik heb niet super veel ervaring met het programmeren van de locomotieven op een echt hoog niveau. Dus het zal een beetje een beginnerscursus worden. Bij een analoog bedrijf is uh, je baan verdeeld in meerdere blokken. Per blok rijden de treinen één kant op. Uh, als je treinen bij eenzelfde voltage even snel rijden of ongeveer even snel rijden, dan kun je ook meerdere treinen in één blok uh, laten rijden. In een blok staat er afhankelijk van de rijrichting in een blok uh, plus op de ene kant van de rail, in dit geval even mijn rollerbank, en min op de andere kant op de andere spoorstaaf. Als een trein moet stoppen, staat er geen stroom meer op de rail. In een digitaal bedrijf gebruiken we DCC, Digital Command Control. Je baan is dan niet langer meer verdeeld in blokken, maar het is gewoon één groot geheel. Opsplitsing bij grotere banen uh, zie je wel, maar uh, daar gaan we even niet vanuit bij dit verhaal. Bij DCC staat er altijd spanning uh, op de rail, alleen uh, in tegenstelling tot analoog uh, is die spanning niet direct van invloed op. Uh, ...op de trein. Bij uh, DCC wisselt de polariteit... ...van de beide spoorstaven continu. Uh, de polariteit wisselt ongeveer 58 microseconden. Of als de polariteit ongeveer 58 milliseconden wisselt... ...dan is het een binaire 1 teruggegeven. Wisselt de polariteit in ongeveer 100 milliseconden... ...dan is het een nul. Dus dat zie je hier ook terug. Je moet dus zien... Uh, je, hebt je, je hebt je rails en wisselt die heel snel, is een 1, wisselt die wat langzamer, nog steeds heel snel, is een 0. Op deze manier kun je bits over de rails heen sturen. Ik groepeer je 8 van deze signalen bij elkaar, dan krijg je een byte, een aantal bytes bij elkaar gepakt dan krijg je een pakket. Zo'n pakket staat, bestaat het een aantal vaste blokken. Uh, Onder andere de eerste zoveel bits kunnen bijvoorbeeld aangeven wat uh, het adres is van de locomotief waar je mee praat. Uh, de volgende 8 uh, bits kunnen het commando zijn. Uh, zo zou je kunnen zeggen trein 3 ga vooruit met een snelheid van 10. Het exacte uh, protocol ziet wat ingewikkelder in elkaar dan dit, maar dat geeft een beetje een idee. Alle locomotieven op de rails luisteren naar alle commando's. Uh, en alleen de locomotief met het adres 3, die weet: hé, hey, dit bericht is voor mij, hier moet ik iets mee gaan doen. En gaat ook naar de rest van het bericht luisteren en komt tot de conclusie: ik ben trein 3, ik moet met een snijd van 10 vooruit. En wat de snijd van 10 betekent, is weer afhankelijk van je programmering. Er zijn verschillende manieren om je digitale banen aan te sturen van verschillende fabrikanten. Het komt vaak neer op dat je een controller hebt, een booster. En iets om de besturing mee te doen uh, voor in je hand. Uh, ik doe mijn, uh, mijn baan, of in ieder geval dit stuk en als ik een keer een baan rijd, uh, met open source software. Hè, waarbij ik geen gebruik maak van spullen van uh, Fleisman of Roco of uh, Merklin. Ik heb hier in de hoek, ik ga hem even voorzichtig pakken. Zo, een controller liggen. Dit is een Arduino met een motorshield erop. Hier komt binnen 18 volt. En hier komt uit een DCC signaal. A en B. Uh, ook allebei ongeveer 18 volt. De... Uh, even goed kijken. De A is mijn uh, rijtspoor. Daarmee kan ik, kan ik aansluiten op mijn waan, Dan kan ik dat werkelijk, werkelijk rijden. En mijn B... Ik zit op dit moment even vast aan mijn baan, of aan mijn, zo, dit is mijn B. Dit is mijn programmeeraansluiting. Als ik zo'n een trein wil programmeren, zet ik, uh, gebruik ik deze connector om hier stroom op te zetten. Ben ik uh, klaar met programmeren, wil ik kijken of die doet, wissel ik het draadje en pak ik deze. Uh, je kunt uh, dit dus zien als een controle, als een base station of um, meerdere namen zijn ervoor. Een booster zorgt ervoor dat het signaal dat hieruit komt, uh, meer vermogen krijgt. Uh, zodat je het op een grotere baan kunt gebruiken. Al geeft deze al een redelijk vermogen. Um, ja, in ieder geval er gaat er redelijk vermogen in. Um, maar een, een booster ben ik nog van plan zelf te gaan bouwen. Die gaat er dan voor zorgen dat het zwakke signaal wat hieruit gaat komen, eh, versterkt wordt naar de 18 volt voor de baan, en die kan ik dan op meerdere plekken neerzetten. Dan kan het signaal via een zwakke lijn naar de boosters, die zetten het met veel vermogen op de baan en daarmee kan ik een veel grotere baan maken zo'n booster. Eh, als je die van een normale fabrikant hebt, het zijn allebei van die redelijk anonieme dozen. Eh, deze wordt dus via een USB-aansluiting bestuurd door mijn laptop, die hier buiten beeld staat. Die laptop heeft weer een... Ik ga deze even voorzichtig terugzetten. Die laptop heeft weer de software. Ik gebruik JMRI. Die software is open source, stuurt die Arduino aan, stuurt de baan aan. En die kan ook weer um, ervoor zorgen dat ik met mijn mobiele telefoon als... ...afstandsbediening met treinen kan besturen. Zo werken die onderdelen allemaal samen. Ik heb hier mijn postbank 1600 liggen. Deze heeft een achtpolige polige NEN 652 connector en stekker. Ik heb deze een tijd geleden ingebouwd tijdens een aflevering. En deze NEN stekker zie je hier. Normaal als je hem krijgt en hij is digitaal voorbereid, dan zit daar een plug op. Ik zal even kijken of ik hem in beeld kan krijgen. Het is dus deze. Uh, hier zitten twee diodes op. En die zorgen ervoor dat de trein met de juiste rijrichting ook de juiste verlichting toont. Zonder deze plug doet hij helemaal niets. En dat komt omdat alle verbindingen van deze trein altijd door deze hele plug heen gaan. Zo. Je kunt hier de socket zien. Even kijken of ik hem scherp gesteld krijg. Kom. Ja, daar zijn acht gaatjes. Dat zijn deze acht hier. En deze acht. Zo, ik zet hem even voorzichtig terug. Deze acht hebben allemaal een betekenis natuurlijk. Zo. Op zo'n plug... ...zit een rode en een zwarte draad, die zijn voor de power pick-up van de wielen. Aan de andere kant zit een grijze en een oranje, die zijn voor de aansturing van de motor. Hier zit een blauwe kabel, die is de, dat is de algemene pluspol voor alle verlichting en, en eventueel extra's. Dan heb je een gele, de gele is voor het zijn en een witte... Dus voor het front zijn. Eh, en hier zit nog een groene. Die is officieel niet gebruikt. Kun je wel gebruiken. Deze locomotief gebruikt hem niet. En hier los zit nog een paarse. Die paarse heeft dezelfde functie als de groene. Mocht je dus een locomotief hebben. Bijvoorbeeld die ook nog stoom genereert. Of rook uit zijn rookpijp. Dan gebruik jij de groene. Heeft die nog meer functies. Dan heb je nog de paarse erover. Deze plug kun je op twee manieren aansluiten. De goede en de foute. Als je op de foute manier aansluit, dan gebeurt er het volgende. Er zit aangesloten nu en ik zeg nu tegen de locomotief: rij vooruit. Hij rijdt nu vooruit er gebeurt verder helemaal niets. De verlichting doet het niet. En dat komt, ze hebben het zo gebouwd dat de uh, motor altijd werkt. De verlichting, ja, dan kom je dus met die pluspol en die gaat een aantal diodes door. En die diode doet niets, of uh, hij maakt er een compleet zootje van, dat zie je bij sommige ook. Gaan alle lampen aan. Pas als je hem goed aansluit. Even goed proberen. Ja, zie je. Uh, hij rijdt en er brandt ook een lamp. Wat dat betreft vrij veilig, doe je het niet goed. Maakt niet zo heel veel uit. Het um, ergste wat je uh, krijgt is dat je geen verlichting hebt. Haal je hem er even uit, draai je hem om, werkt alles weer. Zo makkelijk is het aansluiten van een achtplug. Er zijn ook locomotieven met uh, meer aansluitingen, complexere aansluitingen. Uh, ik heb die helaas niet. Dit zijn de vrij simpele, de wat goedkopere. En vandaar ook dat je deze het meeste ziet. Voor de zelfinbouw uh, heb je twee opties. De ene is dat je een uh, wiring bracket, zoals dat in het Engels uh, heet, uh, uh, gebruikt. Die weer een NAND socket heeft. Of je soldeert het rechtstreeks erop. Ik had graag de variant laten zien waar ik rechtstreeks... De bekabeling op de locomotief had gesoldeerd, maar ik kan ze zo gauw niet vinden. Ze liggen iets te ver weg. Dus ik gebruik even deze als voorbeeld. Wat ik hier gedaan heb is dus zo'n bracket genomen. Zo'n zo socket met alle bekabeling. En die door de trein heen getrokken. Dus je ziet hier wel dezelfde kleurcodering. Ik heb hier een rode. Die gaat naar de stroompickup aan de voorkant. Ik heb hier een zwarte. Dat is de stroompickup aan de achterkant. Dit is dus voor de rechter en linker wiel. Voor de motor heb ik grijs en oranje. En voor de verlichting loopt hier een blauwe, een witte en een gele draad. Die alle drie gaan naar de leds die hiervoor zitten. Zodat ik aan de voorkant front- en sluitverlichting heb. Om dit erin te bouwen is dus niet heel moeilijk. Als je een decoder je kunt dus decoders krijgen ook zonder uh, NEN uh, plug. En als je terugkijkt naar mijn uh, NS sprinter uh, daar zie je ook dat ik twee decoders in heb gebouwd in de Sprinter door ze rechtstreeks op de printplaten te zetten en op één plek een printplaat door te snijden. Uh, dat is er om ervoor te zorgen dat alle, uh, dat alle stroom, uh, dat die niet kortsluiting maakt tussen verschillende elementen. Het is een kwestie van hele printplaat natrekken en uiteindelijk zie je vaak één plek, misschien twee plekken waarin je moet zeggen tot hier en niet verder, gewoon een snee in de printplaat en dan kun je de decoder er op de verschillende plekken opsolderen. En wat je in feite doet is hetzelfde als wat je zag in de reeds digitaal voorbereide versie. Je zorgt ervoor dat elk van de onderdelen geïsoleerd raakt, dat niets meer direct op de rails reageert en dat er een decoder tussen kan of eventueel in dit geval zou ik er nog een plug op kunnen zetten, dan rijdt hij ook weer analoog. Dus het is uh, qua werking erg vergelijkbaar. En uh, qua uh, resultaat doen ze hetzelfde. Alleen dit zijn wel meer losse kabels, dus je moet er uh, het kan rommeliger worden, je moet er wat voorzichtig mee zijn als je hem dicht doet. Op dit moment staat hier een locomotief. En ik heb het spoor geconfigureerd dat het het programmeerspoor is. Het programmeerspoor zit dus vast aan mijn basisstation. En hier op mijn scherm gebruik ik Decoder Pro van JMRI. En dat is een open source software voor het... Programmeren en aansturen van locomotieven. Ik uh, heb de uh, decoder hier enigszins geconfigureerd. Als ik nu op Identify druk, gaat, uh, worden er commando's gestuurd naar het programmeerspoor. Die vragen welk type decoder ben je en welk uh, adres zit je op. Nou, hij vindt hem nu op adres nummer 3. Als dus ik nu op Program druk. Wat eventjes kan duren, gaat hij de configuratie zoals hij op mijn schijf staat uitlezen. En die gaat hij gebruiken om te bepalen. Kijk. Um, <kijkt> om te laten zien wat hij denkt dat er in de decoder staat. Je hebt uh, verschillende adresmodus, short en long. Als je meer dan 255 treinen hebt. Dan ga je de long gebruiken. Ik gebruik nu nog de short en standaard staat elke decoder ingesteld op adres nummer 3. Deze gaat op adres nummer 29. Waarom? Dat is voor mij de eerstvolgende die vrij is. Nu kan ik zeggen write changes on sheet en nu is die geschreven naar de decoder. Bij elk commando voor schrijven reageert de locomotief met een klein beetje uh, optrekken. Uh, daardoor weet de decoder door het verschil in vermogen wat geleverd moet worden dat de trein uh, gereageerd heeft. Als je nu een functiedecoder gebruikt, dan heb je dat mechanisme niet. En dan zal je ook zien, um, de programmatuur zal zeggen ik weet niet of het geschreven is. En dan moet je dan maar vanuit gaan dat het goed gekomen is. Ik uh, wilde ook wel een functiedecoder laten zien. Die heb ik zitten in een uh, NS uh, treinstel met sluitverlichting, maar die ligt zo ver onderop. <coughs> ik heb echt meer ruimte nodig wat dat betreft. Nou, ik heb hier een motorscherm. Uh, ik kan zeggen dat ik eventjes, hè, ik wil hem even in sync brengen. Ik lees even de gegevens uit zoals ze nu in de decoder staan. Alle gele blokken worden langzaam wit en dat betekent dat ze ingelezen zijn. Voor elke decoder heb je andere instellingen. Dit is een ESU decoder en deze heeft uh, dus de KDI parameters, uh, BMF frequenties. Uh, hier ga je dingen mee doen op het moment dat je wil regelen uh, het optrekken uh, en bepaalde ruis eruit wil halen. Die je kunt hebben met bepaalde frequenties of een manier van aansturen. ROCO's hebben daar over het algemeen geen last van, maar als je zelf een uh, locomotief gaat digitaliseren, dan kun je hier wel problemen mee hebben. Basic Speed Control: deze bepaalt <coughs> het startvoltage, waar het middenpunt zit, en zijn maximumvoltage. En de uh, Speed Table op de andere pagina bepaalt. Hoe je vanaf stand 1 tot stand 255 uh, uh, kunt gaan naar uh, even hoe dat die curve gaat. Een motor levert bij 1 volt een bepaald aantal uh, toeren. Wat die bij uh, 2 volt is dat misschien nog het dubbele, maar hoe dichter je bij het maximum voltage van de motor komt, hoe minder het verdubbelt. Er komt meer vermogen. Uh, dat wel, maar het is niet per se dat hij sneller gaat. Het kan ook zijn dat met een laag voltage en met een heleboel gewicht erachter. Dat het niet eens genoeg is om te gaan rijden. Nou, wat deze speed curve doet. je regelt de stap waar je hem op zet. Bijvoorbeeld stap 9. Hoeveel volt er dan op moet komen. Um, en ook enigszins daarin zit... Um, hij meet terug... Hoe snel de motor draait. En als die motor niet snel genoeg draait, zet hij er wat meer stroom op. Dus je moet het meer zien als stap 9. Hoe snel moet de motor draaien? Um, nou, je kunt zeggen, doe een rechte curve. Dan krijg je een mooie lijn over het geheel heen. Je kunt zeggen, uh, doe een constant ratio curve. Dan krijg je een mooi golfje. Er zijn nog andere curven die je kunt toepassen. Ik ga hem nog een beetje verschuiven. Uh, hier, dit is een beetje experimenteren. Ik ben hier zelf ook nog niet helemaal uit wat nou precies werkt. Uh, het is uh, een beetje kijken uh, per locomotief hoe snel die optrekt en of dat je het goed vindt. Uh, officieel is het zo dat uh, je hem kunt programmeren of je kunt, kunt laten rijden en dat hij op een bepaalde stand een. ...afstand van een aantal meter in een bepaalde tijd moet kunnen rijden, of moet doen. En dat bepaalt deze instelling. Uh, dat is als je het erg precies doet. Ik moet zeggen, ik heb die gegevens niet zo uit mijn hoofd. Ik, uh, Kijk, ik lees hem even opnieuw uit. Hier staat een hele rare curve in, dus die ga ik even... ...als hij klaar is met uitlezen, eventjes mooi herstellen naar iets wat beters. Als je dus dat meetraject doet, dan zeg je op snelheid zo, uh, 10 moet hij meter afleggen in zoveel uh, seconden. Op snelheid 50 moet hij dat zo snel doen en op de maximale snelheid moet hij dat uh, binnen een andere, uh, uh, in minste tijd doen. Nou, die tijden die leg je vast. Uh, die zijn redelijk makkelijk om te rekenen. Je pakt uh, de maximumsnelheid van een locomotief, je weet dat je op 187 zit. Dus dat de maximumsnelheid van de locomotief in feite 187 is van de maximumsnelheid in het echt. Um, in het echt kan deze 140, als je op absoluut maximum rijdt. Dus gaan we uh, terugrekenen van 140 gedeeld door 78, sorry 87, uh, kom je uit op uh, een aantal km per uur. Dat reken je op een meter per seconde en... Voilà, je kunt hem zo helemaal mooi kalibreren. Dat is een best een werk uh, waar ik nog niet aan toegekomen ben, waar ik nog niet in thuis ben, want ik heb niet zo'n mooie baan. Zo reken je in ieder geval. Zo stel je in ieder geval de snelheid in, de loopsnelheid. dat je er een beetje controle over hebt. Het volgende redelijk relevante is: wat moet de verlichting doen? Um, afhankelijk van een soort decoder kunnen we dit hele complexe schema's zijn, uh, waarbij je zegt als die gestopt is en hij beweegt voorwaarts en een bepaalde functie staat aan, dan moet er een bepaalde actie volgen. En dit kunnen, uh, je kunt dus instellen dat als je op de F1 toets drukt en hij rijdt voorwaarts, dat hij een dynamische rem moet gaan doen en de lichten moet uitzetten en langzaam aan uh, voort moet bewegen. Ook als er een sound decoder in zit kun je hier dus nog geluid op instellen bij bepaalde acties. Standaard staat hij uh, uh, gewoon, uh, gewoon ingesteld op. Als ik vooruit rijd en mijn lampen staan aan, dan zorg ervoor dat er goede lampen branden. Als ik achteruit rijd, dat hij dan omwisselt. En dat, dat is het zo ongeveer. Je kunt dus ook wel instellen dat als je vooruit rijdt, als je losse voor-achterverlichting hebt, dat hij alleen voor brandt, maar dat hij achteruit blijft omdat hij gekoppeld rijdt. Deze locomotief heeft een vrij eenvoudig. Heeft twee lampen, zoals ik dan net heb laten zien toen hij open was. En als de voorste lamp brandt, brandt de voorste verlichting in de achterste rode. Het is dus niet mogelijk bij deze om de achterste rode uit te zetten. En meer van deze kabels, zoals bijvoorbeeld de groene, als we de groene gaan gebruiken of de paarse gaan gebruiken, zou je dat allemaal los kunnen maken en zou je dus kunnen zeggen: ik wil veel preciezer aansturen welke lampen wanneer draaien. Of wanneer branden. Je kunt instellen, even kijken, dat hij, als deze op een analoge baan rijdt, het ook gewoon doet. Dan moet de decoder. ook prima, ik zie dat hier geen signaal op zit, ik zie dat uh, mijn rechterwiel stroom krijgt, dat de plus is en mijn linkerwiel de min. Dus ik ga vooruit en ik stel de lampen in en klaar. En dat kun je, hier kun je eigenlijk instellen wat die moet gaan doen. Um, hoeveel volt uh, er maximaal op moet staan en, en hij kan van alles omrekenen. Daarmee rij je met je digitale decoder of een analoge baan. Niet elke decoder kan dat, pas daar mee op. Maar de meeste moderne zie ik toch wel dat het erin zit. Al deze instellingen... Dus ook... <coughs> Pardon. Al deze instellingen hebben cv's. En de lijst van cv's bij deze ESU decoder is... Erg lang. En elke cv is een byte die apart opgeslagen kan worden. Nou, hier zie je de eerste cv is zijn adres. De tweede cv is volgens mij begin snelheid. CV5 is de maximumsnelheid um, En 255 is het maximum. Als je nu heel specifieke dingen moet doen, sommige decoders hebben dat. Um, de leest deze C's die ik wel eens gebruik. hebben de neiging om net dat die stopt even een sprongetje te doen. Moet je hier even een specifieke uh, cv reset ik. Main 67 of 68 moet je op 0 zetten. En dan doet hij dat niet meer. Dat zit dus niet in dit hele pakket. Nog eentje die ik wil laten zien is de function outputs. Deze zegt nou een headlight. Een dimmable headlight. Het licht kan dus uh, geregeld worden. Het is... Uh, hij moet meteen aan, hij moet meteen uit. Uh, de helderheid is maximaal. Ik kan hem nog op led mode zetten, hoewel ik niet helemaal weet wat dat doet. Hier zit er toevallig een gloeilamp in, dus ik ga er niet aan beginnen. Headlight mode 2 uh, is hetzelfde. De headline, uh, real light mode, dat is eigenlijk in dit geval een andere lamp. Uh, kun je van alles instellen. En dit mapt dus naar de verschillende kabeltjes die hierin in zitten. Aux mode gebruiken we nu niet. Nou, dit lijstje gaat een heel eind door tot aan mode nummer 10, en in feite zou ik kunnen zeggen: als mode nummer, 10, um, mode nummer 10 wordt geactiveerd, als functie op mijn afstandsbediening uh, 5 aanstaat en hij heel langzaam over mijn overgang rijdt, dan zet mode nummer 10 aan. En met mode nummer 10 ga ik uh, doen alsof die een uh, knipperend licht heeft, en uh, die, dat knipperend licht. Zit aangesloten op kabel. Nou, Dat kan natuurlijk niet hier. Dat kan ik weer aan een ander scherm doen. Deze zouden allemaal weer gedisabled kunnen worden. Want ik wacht die kabels niet. En ik moet hier natuurlijk wel zeggen. Dat je hier weer terug moet naar default. <coughs> Uiteindelijk als ik hier in deze pagina zit. Raak ik zelf ook nog wel eens in de war. Het zijn heel veel, heel veel instellingen. Nou, dit is dus allemaal open source software. Uh, dat betekent mensen die schrijven dit, publiceren dit en je kunt het gratis gebruiken. Uh, je hebt ook professionelere varianten hiervan. Um, die je bijvoorbeeld van Merkeling kunt krijgen of van uh, andere uh, grote Vleismans zoals ze ook hebben. En je hebt nog um, wat specifiekere aansturingspakketten. Uh, koploper is er geloof ik een van. Die zitten, uh, die, die kunnen in principe hetzelfde als deze. Uh, de reden dat ik open source software gebruik. is uh, Ik ben zelf in staat hier dingen aan toe te voegen en uh, aan te passen. En ik uh, ben zelf ook programmeur van beroep. Dus voor mij zijn dit uh, dingen die te doen zijn. Ik zou voor ieder ander die met treinen bezig gaat die niet dit niveau van kennis heeft. ...gaan voor uh, wat, wat toegankelijkere software dan deze. Nou, het is een beetje... ...een korte uitleg. Um, ook, ik ben hier zelf... ...te, uh, te weinig uh, nog echt mee bezig om ze helemaal goed in te stellen. Dus Ik... Uh, ik denk dat ik zelf ook een aantal kanalen op moet gaan zoeken. Om goed erachter te komen hoe dit ook weer allemaal precies zat. Ik heb nu in ieder geval het adres ingesteld van deze. Ik heb ingesteld dat hij verlichting heeft. En ik heb zijn manier van optrekken even opnieuw ingesteld. En daarmee zou deze de baan op kunnen. En rijdt hij. En wat ik al zei, het heel precies afstellen... Precies meten van de snelheid. Dat is iets daar moet ik zelf ook nog flink mee oefenen. Tot zover mijn poging om digitaal rijden uit te leggen. Ik hoop dat je het interessant vond. Like of geef commentaar. Uh, subscribe als je hier meer van wil zien. Of uh, andere dingetjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.